De edu-badges die zijn uh, relatief nieuw voor mij, maar ik denk dat het een uh, hele interessante ontwikkeling is. Uh, niet alleen voor studenten, maar ook voor uh, docenten om aan te kunnen tonen wat hun uh, kennis en vaardigheden zijn die ze hebben ontwikkeld. Ik hoop uh, flexibilisering, uh, doordat je op die kleinere eenheden uh, dingen kunt aantonen, dat uh, studenten zelfstandiger ook bij anderen onderwijsaanbieders hun opleiding zouden kunnen samenstellen omdat je eenmaal opgeknipt bezig bent. Ja, je ziet er toch nog steeds meer ontwikkelingen dat studenten hun eigen leerpaden kiezen. En in die ontwikkeling zie ik daar heel veel mogelijkheden. Ik denk dat in het mbo het werken met badges misschien zelfs wel meer impact gaat hebben dan de diplomas. Um, de arbeidsmarkt uh, versnelt, uh, verandert heel snel in, in een sneller tempo dat uh, het onderwijs in staat is om curricula aan te passen. En um, ja, werkgevers vragen niet meer om een diploma, maar vragen om uh, vakbekwame mensen. En um, ja, met een badge kun je um, makkelijker en sneller aantonen dat iemand over de geschikte bagage beschikt. Het onderwijs is toch nog heel traditioneel. En, uh... Dus ik hoop dat het iets gaat brengen. En uh, ja, hier zien we nu toch de mensen, de vooroplopers die, uh, die dit gaan aanpakken. En het is toch heel erg belangrijk om ook al die docenten daarin mee te krijgen. Want het is toch iets van ons samen. De uitdagingen bij de inzet van EU-badges ja, die, die, die zitten meer denk ik, op het technische en het organisatorische vlak. Dus uh, hoe zorg je ervoor dat ze ook uitwisselbaar uh, zijn, dat ze controleerbaar zijn. Elke instelling is toch nog op zijn eigen manier bezig om zo'n structuur uh, te maken bij, uh, bij die badges. Maar de initiatieven zijn goed en ik denk dat het goed is om daarmee te piloten en daarvan te leren.